Hallo. Dag Els. De mensen van Bumako, uh, Je hebt gevraagd. Nee, je hebt niks gevraagd. Ik heb gewoon gezegd. Ik, kan, uh, ik ga die een teflon. is een heer, Die een teflon op maat maken. Ik ga nu al eens laten zien. Hoe dat dat gebeurt. Die gaan het ook eens gezien. Goed. Oké. Okay. De rest volgt. Nu. Ah ja vergeet ik moet het zelf doen dus uh, eerst de camera afzetten en dan uh, goed tot ziens. bedankt zo eerst uh, op maat zagen van de uh, en die, er is een schuine kant aan die moet weg ik die eerst af met de lintzaag hè. Pas, pas geïnstalleerd okay. Nu hakschaven. Schaafmachine. Hier. Ah ja, ik moet dat zelf ook nog doen. Ik ga de camera verzetten. En de machine aanzetten. En schaven. Eerst ik. Zo, wat ik nu niet echt weet. Hè, want die schaaf die draait. Fors. Met een forse kracht. En eh, toch een paar, paar, paar, paar duizend. vijftienhonderd toeren, Als het niet meer is. Ik moet dat dan niet gaat verbranden. En dat gewoon wijten. We Zo, dat is mooi. mooie haaks Zo moet je dat nog niet gecontroleerd hebben is toch maar voor één deur te steken. Nu gaan we het op 70 uh, breed maken. Met de lintzaag ga ik die daar zo een millimeter van af blijven, hè. dus dat moet ongeveer 70 zijn, iets minder zodat je dat hier nog even kan gelijk zetten. Goed, oké. Okay. Ik kan maar weer zetten en dan uh, zagen eerst het machine aanzetten, want anders. Niet <lacht> Was dat niet dat afgezaagd dat in geen lak trekken, maar ik ga dat onder de uh, schouwbank doen. De van Diktebank. De van Diktebank. Dat schuift zo. kan ik eens even zien maar dat ik het zien? Hier gaat het kunnen zien. Schuift zo over het spel. Maar hier van boven heb je de frees en dat gaat daar onder door En dat maakt dat evenwijdig. Goed? Oké, okay. dan gaan we dat eens doen. Hè. Zo, de van Diktebank. Van boven heb je de schouwbank. Hier van boven de schaalbank, de van diktebank, dat stikt daar eigenlijk onder die schaal door. Naar hier of naar hier. En we gaan dat direct op 70 zetten. Door de onderplaat op en af te regelen kunnen dat de onderdijs goed doen. Oké, okay, dan hebben we het op. Ik heb nodig, want ik moet dat hier onderdoor steken en ik ga daar niet graag met mijn handjes onderin. Dat is tamelijk scherp. Goed, dus pak ik een plankje. Ik heb hier direct direct bij mijn handen, de plank. met Teflon gaat, dan is dat wel. Dat weet ik nou ook wel. Oké, okay, dan moet ik het toch nog van dikte zetten. Uh, dat is ongeveer, wanneer oh dat was, just. 20 mm, en ik moet er 15 nemen. Dan gaan we dat hier op 2 mm. per een keer, dat is wel genoeg. Dat is te veel. Dan gaan we maar zakken. Zo ja, teflon is toch geen auto? Ne? Nee, misschien is het ik er gezien Vast. Ik ga een lange molf uitpakken dan gaat dat iets beter gaan. Hier ben ik. Uh, even uitzoomen. Ja. Oh, 15 zou dat moeten zijn. Als ik je dat zou zien, dan is dat mooi. 15. Zie, ondersteboven zie je dat beter. <laughs> dus, uh, voilà. Dus ik denk dat dat beter is zoals dat je bent, voor die koude brug tegen te gaan. En, uh, ja, dat zal wel straf genoeg zijn, Goed, dan uh, ga ik je nog even laten zien hoe dat kan ik ombranen. Ik heb daar een tootje voor. Ik ga dat even halen. Dat is wat ik nodig had eigenlijk, dat tootje. Ken je dat? Dat is zo met een, een, een mesje aan. Ja, het is allemaal ook moeilijk om uit te leggen. Dat is iets schijf. je steekt het tegen een stuk en je trekt er een keer aan en je maakt er een schone onderaan de kant van hier van hetzelfde teflon gaat dan natuurlijk iets gemakkelijker maar dat is eigenlijk bedoeld voor ijzer om dat proper proper te maken hè. normaal is dat iets voor een draaibank maar ik heb nog geen ijzerdraaibank geen net voor mij. Dan zou ik je dat hoeven Want dikjes heb je dan nodig. En dan heb je dan in. En dan moet ik mijn plan trekken. Op mijn draaibank. Een oud draaibank. Hier staat hij. Ja, let me. Daar. Het is er niet. Hier. Zo, dat is dat hier met een camera, hè. dat is precies niet goed. Ik moet hier een beetje zo zetten. Voilà, ik gaat dat beter zien. Ze. Zo, daar, dat is mijn draaibank. Hè. Ja, voilà. dat is om te draaien om van alles te draaien. Ja, dat is een ladderje dat er tegen staat. Dat is niet om te draaien, dat is om mocht te raken. Goed, dat gezien gezien. Dat is minder, dat vind ik nou zo tristig denk dat niet? Ik vind dat toch tristig Dat is omdat mijn, ja. De teflon is iets anders dan zout. Dus, en daarbij heb ik nog niks aan <lacht> het schrijven gebruikt Sneeuwt. <lacht> ja. uh, waar werk ik? <lacht> Hier thuis. Allee, dus, uh, tot de volgende, hè. bedankt. Goedjes, hè?